Je kijkt naar een uitleg van MyDrive van TomTom, een handige manier om met je brommobiel te navigeren. Je kiest linksboven het krulletje, daarmee begin je je routeplanning. Je voert je beginpunt in. Zo, opz'n kei. Okay. En het eindbestemming. En we passen de route aan met het grijze tandwieltje op het scherm links. We kiezen voor spannend, bochten, heuvels en vermijd snelwegen. Makkelijker kan niet. Ja, dan gaan we de route nog even aanpassen, want we willen net iets anders rijden dan de standaardroute die wordt aangeboden. Je schuift de kaart naar waar je wilt toevoegen, je kiest de weg. Zo, voeg toe aan route. Heel simpel. Bij Baarn doen we hetzelfde trucje nog een keer. We willen de Bischopsweg. Zo, die staat erbij. Voeg toe aan route. En nu willen we eigenlijk door de stad. Via de N414. Dus die gaan we ook toevoegen. Eerst even kijken of dat goed gegaan is. ja. Even controleren, ze altijd goed. Dan gaan we nu de weg door de stad kiezen. Voeg toe aan route. Maar nu willen we ook nog langs Paleis Soestijk. Dus die zetten we er ook nog even bij. En daar gaat het even mis, maar let maar op. Voeg toe aan route. Een lus. Geeft niks. Dan heb je de verkeerde kant van de weg gekozen. Goed om te weten. Zie? Makkelijke. Nou, daar staat de route. Vinden we hem goed? Dan gaan we de route opslaan. Linksonder route opslaan. Even kijken nog. Route opslaan. En dan kiezen we een beschrijving erbij. Een leuke kronkelroute Opslaan. En nu komt het leukste. Met ja sturen we hem naar onze smartphone. En kunnen we hem openen in TomTom Tom Go.